Na de oefening van de celverwijzing gaan we de basisfuncties doen. Ik ga de oefening al openen. Uiteraard is dit weer mijn versie, maar ik ga die ook uh, een kopietje van maken als leerling. Dus ik doe bestand, een kopie maken, ik doe de woorden kopieën van weer weg en ik ga die uiteraard plaatsen op de juiste plaats. Jullie gaan zien dat dat bij mij al juist stond. Mijn drive, informatica, rekenbladen, online. Selecteren, oké, okay. en hij gaat daar een nieuwe versie van opdoen. Ondertussen mag je de de versie van de leerkracht mag je al sluiten met het kruisje. En dan kunnen we eraan beginnen. Je gaat zien dat je hier van weer de opgaven hebt staan. En in de gele vakjes moet je weer iets gaan uitwerken. 1. Plaats in G2 de prijs voor 1 stuk vlees. dat is 1,50 euro. Let op het valuta-teken. Jullie weten als je 1,50 ingeeft dat je daar een gewoon getal van maakt. Maar je moet dat gaan opmaken in valuta. Zo. Dat zal ik even centreren. De opmaak wat duidelijker maken. Goed. 2. Bereken in kolom F met een functie geen formule uit hoeveel stukken vlees iedereen besteld heeft. Dus in deze kolom. Ik zal hem even aanduiden. Daar moeten we het aantal gaan berekenen, Het aantal bestellingen. Deze persoon gaat er drie hebben. Ik zie dat hier nog een foutje staat. Dit is geen euroteken. Het moet geen euroteken zijn natuurlijk. Voilà, zo pas opgelost. Het zal zorgen dat dat in jullie opgave veranderd is. Dus uh, ik moet hier de som gaan, gaan berekenen. Uiteraard, ik mag hier niet meer doen. Is dit... Plus dit, plus dit, plus dit. Want daar heb je een formule. We moeten nu een functie gaan gebruiken. De functie heet som. Dus je doet is som en enter. Of je gebruikt de functieassistent van boven. Hier op het pijltje drukken. Som staat heel van boven omdat we die heel vaak gebruiken. Maar je gaat die bij wiskunde ook wel vinden. Je drukt hier op som. Dat geeft je natuurlijk net hetzelfde. En je hoeft hier niet cel naar cel te selecteren. Je kan hier gewoon het hele bereik aan doen. Van B5 tot E5. Je drukt op enter. Je pakt de vulgrip vast. Oei. Ik zat langs de vulgreep. Zo. En je trekt die daar beneden. Oké. Okay. Ik ga het zelfs de opmaak doen. Hè. Dan. 3. Berekenen in rij 21 ook per type vlees. De aantal bestellingen. Hier. Heel eenvoudig. Je drukt weer op som. Hier duidt het bereik aan. Je drukt op enter. Als ik weet dat die correct is, dan kan ik hem natuurlijk ook helemaal mee naar rechts doorslepen via de vulgreep. Ik ga het even centreren en wat mooier opmaken. Goed. Volgende stap, 4. Maak in G5 één formule om de prijs per persoon te berekenen. Dus hier moet ik de prijs gaan berekenen. Dat lijkt me eenvoudig. Is dit maal dit. Je drukt op enter, die persoon gaat 4,50 euro moeten betalen. Ik kan dat al in voluta omzetten. Maar als ik nu die vulgreep naar beneden ga gebruiken, dan weten jullie nog uit de vorige oefeningen dat er iets misgaat. Even dubbelklikken op één cel die misgaat. En je ziet aan de kleurtjes wat er verkeerd gegaan is. De oranje cel is G3 geworden en had G2 moeten blijven. Dit is immers G2. Dus de 2 mag niet naar 3, mag niet naar 4, mag niet naar 5 veranderen. Dus wat doe ik? In mijn oorspronkelijke cel ga ik bij de G2 het juiste vastzetten. Het juiste is in dit geval de rij, dus de tweede rij moet de tweede rij blijven. Dus een dollar teken plaatsen voor de 2. Je drukt op enter. Je duidt de cel opnieuw aan, pakt de vulgreep vast, trekt die naar beneden en je gaat zien dat alles uitgerekend wordt. Je ziet dat de opmaak een beetje veranderd is, dat daar hoef je eigenlijk geen rekening mee te houden. Ik zal het nu even mooi terug oplossen. Ik zie dat er een volle lijn rond de oefening staat, dus ik duid zeker een volle lijn aan. En tussen de oefening staat, of in de tabel staan kleine streepjes. Va, voilà, Dan heb ik dat ook gedaan. En eens kijken. 5, reken in B14 uit hoeveel centjes je uiteindelijk gaat moeten ontvangen. Hier ga ik de som natuurlijk berekenen. Dus ik kan ook doen is som en dan op enter drukken. De som van al deze bedragen. Ik druk op enter. Dat zal 54 euro zijn. Ik zet hem eventjes in het midden en zet hem om in valuta. Zo. Dus Verander nu de prijs per vlees in 2,10 en kijk of alles mooi gerekend wordt. Dus die 54 euro zal uiteraard meer worden hè, als ik hier de 1,5 verander in 2,10. Terug op enter en dan wordt het 65 euro. Goed, die oefening is af. Op naar de volgende oefening, joggen. Hierin zie je een aantal kilometers die ik op een bepaalde dag gelopen heb. Je ziet de maand augustus, september en oktober staan. Hier moet ik het totaal aantal kilometers Berekenen. Dus dat is natuurlijk is de som, ik druk op enter, van al de gelopen kilometers. Ik druk opnieuw op enter. Het staat ook niet mooi in het midden, misschien kan ik dat op in één weg gaan juist zetten. Zo, voilà, dat is veel proberter. Het gemiddelde aantal kilometers. Ofwel, typ je is g, e, m, i en dan druk je op enter. Ofwel, gebruik je hier gemiddelde. Als je hem niet vindt, je kan bij alle, altijd alle functies terugvinden. Dus ook hier staat gemiddelde tussen. Dat werkt net hetzelfde, hè. Het gemiddelde van mijn kilometers. Ik druk op enter. Je ziet dat het een, een decimaal getal is. Uh, maar ik ga het even laten staan, want ik ga het hier toch anders aanpassen. Ik wil het maximum aantal gelopen kilometers, dus het hoogste. Dus ik doe max van deze reeks. Dat bereik 10 was het meeste. Wat is het minste dat ik al gelopen heb? Zo. Dat is 4 kilometer. En hoeveel dagen heb ik gelopen? Dat is natuurlijk aantal ik kan er ook weer typen, hè. Is yes, aantal, dat gaat even goed, hè. En hij gaat tellen hoeveel dagen ik gelopen heb. Ik druk op enter. Ik heb 15 dagen gelopen. Goed. Reken met een nieuwe wiskundige functie in D15 het volgende uit. Hier is D15, zo. En daar moet ik het gemiddeld aantal kilometers afgerond naar boven. Dus dat is een functie die we niet kennen. Dan zou je in principe hier bij alle alles gaan kunnen overlopen, maar ik gaf je de tip dat het een wiskundige functie was. Zo. Dus hier beneden bij wiskunde. En je gaat eigenlijk vrij snel zien dat hier eentje staat afronden naar boven. Dat is de functie die we nog nooit gezien hebben, nog nooit gedaan hebben. Maar als je daarop drukt, dan gaan we eens kijken waar ziet dat, allez, hoe ziet dat uit, zo'n functieomschrijving. Je ziet hier dat die afronden naar boven al heeft ingevuld. En het groene geeft aan dat hij nu verwacht welke waarde wil hij gaan afronden. Dus als je hier klikt, soms doet hij dat goed, soms doet hij dat niet goed. Maar je ziet... Hij heeft het er langs geklikt. Dat is een beetje fout. Hè? Dus ik ga het je laten zien. We gaan het opnieuw doen. Wiskunde. Afronden naar boven. Je ziet dat hij hier klaar staat bij die D15E15. Maar dat is niet wat ik nodig heb. Dus ik doe hier weg wat dat hier staat. En nu vraagt hij van welke waarde wil je dat. Ik klik in mijn cel. Je ziet daar E4 aangeduid. Je weet dat je in die functies met puntkomma naar een tweede argument kan. Dus je drukt puntkomma op je toetsenbord en dan zegt hij... Hoeveel, op hoeveel decimalen wilt je dat afronden? Dus als ik daar nu zet 2 decimalen, dus ik typ gewoon op het cijfer 2, dan zie je dat hij 5,87 zal plaatsen. Ga ik dat op 1 zetten, dan gaat hij daar 5,9 van maken. En ik kan dat zelfs op 0 zetten, dan gaat hij het helemaal afronden naar een geheel getal. Dan wordt het 6. Dus ik zal het nu als voorbeeld met 1 decimaal gaan doen. Dus ik heb nu de formule gebouwd, of de functie gebouwd, sorry. Afronden naar boven van die cel en 1 decimaal. Ik druk op enter. Oei, ik had dat in de verkeerde plaats gedaan, dus ik ga het heel gemakkelijk hier even kopiëren. Ctrl-X. Ik ga hier klikken en dan van boven in mijn invoervak opnieuw typen, dan komt die hier terecht. En ik zal hem ook in het midden zetten. En vet, voilà. Dan een nieuwe. Reken met een ongeziende functie datumverschil in D2 uit. Dus ik ga tellen wat hoeveel dagen er liggen tussen de eerste en de laatste loopsessie, maar met de functie datumverschil. Dus als je de functie van mij krijgt, is het in principe eenvoudig. Je drukt is datum v, en dan zie je al dat er verschil staat. Als je dat drukt, gaat hij zeggen: berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums? En wat heeft hij in eerste instantie nodig? De startdatum. Dus ik klik gewoon op mijn startdatum. Dan moet ik weer punt, komma drukken, dat moet ik altijd tussen twee argumenten in een functie. En dan zegt hij: wat is de einddatum? Je ziet dat van boven aan het groen staan. Ik klik gewoon op mijn einddatum, nog een keertje punt, komma. En dan zegt hij in welke eenheid moet ik dat tonen? Je ziet hier hier staan bij mij in het Engels. Maar je ziet vanonder geldige waarden zijn jaar, maand en dag bijvoorbeeld. Dus ik weet dat ik dag ga nodig hebben. Nu je ziet dat hier de dubbele quotes staan. Dus ik type dubbele quotes op mijn toetsenbord. Die staan bij het cijfertje 3 op je toetsenbord. En ik zet de letter D van dag. En ik sluit mijn dubbele code. Niet vergeten, hè? Je doet die open en je doet die terug toe. Dan druk je op enter. En dan gaat hij berekend hebben dat we 54 dagen gehad hebben tussen de eerste loopsessie en de laatste loopsessie. Voilà, dat is deze oefening.